Editen als een pro, dat wil iedereen, maar om nou niet gelijk 60 euro per maand te gaan betalen voor Adobe, snap ik dat het een beetje ver gaat en je hebt een hele hele grote pc nodig om dat voor elkaar te krijgen, dat wil je allemaal niet. Daarom ga ik je vandaag uitleggen wat YouCut is en hoe je makkelijk kan editen op je telefoon. Mijn naam is Rick Ottenhoff. Ik heb al acht jaar ervaring met filmen en editen. En ik ga jullie vandaag helpen met de app YouCut. Ik zou jullie eigenlijk stap voor stap door YouCut heen helpen. Dat je makkelijk je beelden kan editen. Zo, we zitten nu in de app YouCut Pro. Ik heb de Pro versie gekocht. Dat kost euro. eenmalig. En dan heb je voor altijd Pro versie. Dus dat heb ik ook gedaan. Het is een hele hele simpele app. Ook voor Instagram. TikTok, YouTube, je kan alles heel makkelijk hierop editen. Het is wel relatief gelimiteerd, maar het blijft natuurlijk een mobiele app. En als je echt wil gaan editen, dan zou je eigenlijk gewoon een hele goede PC moeten hebben. En dan kan je veel en veel meer. Maar voor je telefoon is dit de beste app die ik heb kunnen vinden. Klik op het plusje. En dan kies je een beeld uit. Je ziet allemaal gekke dingetjes staan. Maar ik had eentje opgenomen voor de vorige video. En ik kies deze er nog even bij. Dan Heb ik twee foto's geselecteerd. En die gaat dan progressen en dan plakt hij ze eigenlijk netjes achter elkaar. Zoals je ziet heb ik eigenlijk alleen maar een beetje gek gewapperd. Dus het stelt allemaal niet zoveel voor. Wat eerste wat je door het proces van edit wat je gaat doen is knippen. Dus zorg dat je heel je video zo in één keer goed is. Dan klik je op de links trim. En dan kun je trimmen dat betekent van dat je misschien een beginstukje niet wilt. Dus dan kun je gewoon zo afspelen. Dan zeg ik, ik wil tot daar. Nou, dan trim je hem tot daar. Nou, dan denk je, ik wil in het middenstuk, wil ik ook een stuk weg. Nou, dan kan je zeggen, ik wil van daar tot daar. En dan heb je een goed. En dan kan je de beelden ook weer apart trimmen en kutten. Dus als je zegt, maar ik wil twee stukjes eruit, dan moet je eerst het eerste stuk knippen, dan opnieuw naar het volgende beeld en dan het volgende stuk knippen. Je kunt ook splitten. Van, vanaf, vanaf waar wil je de, dat het beeld overgaat naar de ander. Nou dat hoeft voor mij een stuk niet. Daarna kom je op muziek. Ik ga een aparte video maken over muziek. Als die online is klik je hierboven op het i'tje. Van waar je muziek vandaan moet halen. En waar je ook moet letten. Zeker qua copyright. Nou je hebt hier een paar standaard muziekjes die ik al heb. Nogmaals ik kom hier een keer op terug. Maar je kan dus je muziek makkelijk hier toevoegen. Filters, nou dat uh, is zeker voor Instagram is dat een hele leuke en fijne. Daarna kan je nog effecten toevoegen. Ja, dat ik ben daar zelf niet zo fan van, want dan zie je, ja, je kan er misschien grappige intro's uh, mee maken of zoiets. Daarna tekst, dat is misschien wel handig. Ik kan hier bijvoorbeeld shake neerzetten. Ja, het hangt heel erg af van wat je met je video, met je video wilt. Nu staat de shake. En dan kun je hieronder kun je hem korter maken of langer. Nou, dan kun je nog stickers. Die zou ik persoonlijk niet doen. Misschien wel eigen foto's of wel handig dat je een foto toevoegt. Wij zijn bijvoorbeeld. Kijk, dan kan ik zo dus een foto toevoegen. Dus dan kan je dat ook als je iets wil laten zien. Dan kun je makkelijk een foto toevoegen. Snelheden kan je makkelijk aanpassen. Dat het sneller afspeelt. Ook heel handig. En hier komen die formaten, je kan het voor Instagram, voor IGTV, voor YouTube, voor TikTok en nog andere formaten van als dat op een nieuwe platform uitkomt. Wij willen YouTube doen. Hier kan je nog audio extra opnemen. Dus dan kan je dingen eronder praten als je bijvoorbeeld een b-roll stukje hebt. Het geluid kan je harder of zachter zetten. Roteren, flippen, kroppen. Je kan wel eigenlijk heel erg veel hiermee. En eigenlijk is dit alles wat je nodig hebt om een standaard video te editen. Het is wel wat lastiger op je telefoon. Maar voor nu is dat prima. Nu klikken we op save. Mijn video is af. Zorg dat je altijd de hoogste kwaliteit natuurlijk weer selecteert. Uh, dan moet je natuurlijk wel die kwaliteit hebben opgenomen. Anders doet hij dat niet. Hoogste kwaliteit. En dan gewoon save. Dan laat hij hem eigenlijk. zien aan het renderen noemen we dat ook wel. En tegenwoordig zijn de telefoons heel erg krachtig, dus dat moet relatief snel gaan. Nou, dat is klaar. En dan kun je kiezen waar je hem naartoe wilt uploaden. Want dat is nu ook op je telefoon. Je kan nu ook zeggen YouTube. En dan kun je het account selecteren waarmee je wilt uploaden. Uh, dan kun je het account ook selecteren van wat je wilt, uh, waar je wilt uploaden. Titel, beschrijving geven. Zet hem altijd even op verborgen, want je moet wat meer dingen doen. Als je hem gaat uploaden. Mocht die video hebben gemaakt, klik dan hierboven op het i'tje, hoe je moet uploaden naar YouTube. Nou, daarna klik je op uploaden. En dat, dat was het. Dan gaat hij uploaden. En dan staat hij er. Dus dit is hoe je ook met YouCut moet knippen, plakken en uploaden. Mocht je hier nog vragen over hebben, laat het even onderachter in de reacties. Voor de iPhone gebruikers, als het goed is, kan je dan deze app niet gebruiken. Dan raad ik iMovie eigenlijk aan. Dat is, dat is ook een hele simpele makkelijke app. Wat je ook om een iMac kan draaien volgens mij. Vond je dit nou een handige video? Laat dan een duimpje achter. Zodat andere mensen hier ook gebruik van kunnen maken. En ik zie je de volgende keer weer. Doei doei!